Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe weekvlog en het is vandaag donderdag en ik ben weer aan het werk vanuit de keuken, de komkeukens. Het is vandaag super mooi, weer. het is echt 26 graden, maar ik zit hier nog wel binnen aan het werk. En ik hoop dat ik nog wel vanavond even naar buiten kan, of dus dat we ook nog wel eventjes. En ik ga misschien naar PJ's, maar even jullie gaan. En het is zo mooi weer, ik zal even laten zien, het is gewoon helemaal blauw. Kijk hoe lekker dat eruit ziet. maar ik moet werken en ik kan niet naar buiten ofzo. Ja, ik kan wel een beetje lopen, maar dan wil ik gewoon niet meer naar binnen nee. Dus dat is jammer dat ik het niet naar buiten. Ja, ik kan wel naar buiten, maar dan wil ik gewoon niet meer naar binnen. Dus ik blijf wel gewoon lekker binnen. En dan, vanavond misschien PJ's, ik moet even kijken. Ik heb wel zin op zich, maar ook weer niet. Ook weer wel, ook weer niet, ik weet niet. Ik wacht nog heel even af wie er precies gaat en ook basis daarvan maak ik mijn keuze, denk ik. Het is vandaag wel trouwens, heb ik een productieve dag. Ik had wat dingen om me te doen, lijst zijn die best wel belangrijk waren, vond ik. En die nou, dingen die ik gewoon vandaag af wilde hebben. En dan ben ik bijna klaar. Het is al een uur, dus dat is chill. Dus ik ga nog eventjes kerk werken en dan ligt het me even aan de ene kant van mijn gezicht. Deze kant lichter dan die kant. Of dus is gewoon licht, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ga nog even aan het werk en dan ben ik je maar weer van vandaag. Het is al het einde van de dag en ik loop lekker buiten. Het is nog 24 graden, dus ik loop gewoon in. Bij uh, de motion en het is echt best wel warm, want ik had zeg maar ook gevonden op ik Ik ga even zo oversteken. Maar ik dacht ik ga even buiten lekker wandelen. Want het is mooi weer. En het is dat ik de hele dag binnen gezeten. Maar ik kan niet echt anders met, um, eh. Met, uh, mijn werk. Dus ik dacht ik ga even buiten lopen en ik ga vanavond denk ik niet naar Pintjes. Ik heb gewoon niet zoveel zin en ik kan gewoon niet echt duidelijk uit wie er nou precies gaan. Dus. Um, ik blijf lekker hier en dan ga ik gewoon lekker even rondje lopen naar de gym. Vanavond heb ik ook wel zon. In. Dus dat is ook chill. Dus ik ga ben nu even lekker aan het lopen. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik ben ook klaar aan het werken. En het was niet per se warm, maar mooi weer. of je het ziet, wat, ik weet niet, als ik hier klik, zie je. Het is mooi weer. Dus dan ga, laat ik eens buiten gaan rennen. En gisteren um, was we dus eens park gelopen. Waar je, van, daar, van waar je ook, zeg maar, kijk, je ziet hier de chair. Dat is het cherubis, maar in ieder geval wat mooie pompjes. En je ziet ook het Washington Monument zie je, Ik zal het even laten zien. En daar, het vliegtuig. Ik denk en ik dacht ik ga even gaan rennen. Het is mooi en het is rustig. Het is zo? En het is echt een mooi uitzicht vind ik op het Washington Monument. En dat is het in de dus Het is wel echt een leuke plek om te hardlopen. Te laten zien. Kijk daar kom je het park binnen. Dan heb je hier allemaal sportvelden. En dan zie je daar in de verte hier zo het Washington Monument. Ik zat hier gisteren al gelopen en ik dacht, laat ik daar nu even lekker naar de lopen, een stukje, en dan weer terug. Uh, ik wel. kijken. Nou, ik sta met het gevliegveld, Broadway Breakout. Het um, zit achter mijn gebouw, maar je hoort ze letterlijk, uh, Als ik zeg maar in mijn kamer hoor ik de vliegtuigen niet. Um, maar het is wel koud, dus ik heb een lange moushirt aan, met meeste erop. Mezen heb ik eigenlijk nog niet, nog niet aangehaald Hij dat ik hem heb gekregen, maar hij is wel chill nu. Maar ik heb het wel koud, dus ik ga weer het niveau om en even weer gaan rennen. Dan krijg ik het weer warm. Als ik nog mooi uitzicht zal ik het nog even laten zien. Vandaag, zaterdag en ik zal weer einde van de dag. En ik ben vandaag dat de kapper geweest. En ja, ik heb net mijn haar zelf nog een keer gewassen, want ik wilde zeg maar met mijn haar Ik laat het mijn haar wassen op maandag, want dan ik werk thuis. En dan het is woensdag niet, want dan ik op kantoor. En dan donderdag, want dan ik werk thuis. En zaterdag ben ik vrij en op zaterdag wil ik altijd een haarmasker doen Dus dat heb ik net nog even ingedaan, maar ik heb highlights gedaan. Je ziet het nu niet zo goed. Maar het is wel echt mooi geworden. En je ziet het hier wel een beetje. En ze heeft door elke... Kijk. Ja, je ziet het nu niet. Maar het is gewoon nog te nat. Um... ik ben er wel blij mee. Het was wel echt een rip uit mijn lijf. Maar elke keer dat ik in de spiegel keek. Erg ik me echt dood aan mijn haar. Dus nu zie ik het nog niet echt. Maar straks of morgen als het droog is. Zie je het wel. Het is wel echt ziek blond geworden. Want op de terugweg... To terugliep was het al een beetje aan het opdrogen, dan zag ik al het best wel blond was geworden. Um, ja. Maar nu zie ik het niet omdat ik een haarmasker even net al ik heb mijn haarmasker gedaan. En van die leave-in conditioner. Dus dat zit nu in mijn haar. Dus ja. Ik hoop dat jullie het morgen zien. Ik ben er wel blij mee. Het was wel duur, maar het was het wel waard. Want ik erg hem echt dood in mijn haar. Kijk, je ziet deze plukjes. Goedemiddag, het is vandaag zondag en het is een hele bijzondere dag. Ik heb net de was gedaan, even gechilled en ik ga zo met een vriendje naar het Runway Gallery. Dus daar heb ik zin in, ben ik klaar voor om te gaan. En kijk, dit is mijn, het resultaat van mijn haar, ik ben er blij mee. Maar het overtreft mijn eigen kapper niet. Dus ik ben blij als ik weer naar haar toe kan, maar ik ben wel even blij dat het een heb ik er even gekregen ik erg me nu niet meer Laat ik het zo zeggen. ik ben nu gewoon wel weer als ik nu eens de spiegel krijg, denk ik ja het ziet er prima uit dit is ja maar nee dit is een mis en bijzonder het is wel mooi weer ik zal even laten weer dat laat... kijk zon schijnt en het is in mijn kamer gewoon warm oh, zon. het is nu even kijken hoeveel gaat het is 74 dus dat is 22 graden ongeveer. Dus het is best wel warm en de zon schijnt echt vol op mijn kamer. Dus het voelt denk ik warmer dan het echt is. Het is alweer het einde van de dag en ik heb net gesport. Ik ben natuurlijk naar aan sportschool geweest. Dit hele bijzondere workout even snijden. Dus, uh, want ik vind deze persoonlijk niet heel chill. Gewoon niet heel erg gewijd. En nu ga ik douchen en dan ga ik even film kijken en dan slapen. Het is al. Kwart voor negen, volgens mij. Dus, voordat ik klaar ben, is het over bedtijd, vind ik. Dus, fijne dag. Slaap lekker. Goedemiddag, het is vandaag maandag. En ik ben de hele dag thuis aan het werk. Ik zie mijn haar uiteraard, nou, nu wel beter mijn highlight. Um, maar ik ben thuis aan het werk de dag. En ik heb vanavond geen hockey want het gaat regenen. Dus is mij denk ik, maar dat zat wel me of vragen, echt zo is. Maar ik vind het niet heel erg of zo, dit keer, even rust. <laughs> maar ik ga wel vanavond sporten, ik ga vanavond, ik denk eventjes naar... Zo, ik ben echt negen verkouden aan het worden weer. Echt top, onder de paar weken ben ik verkouden. Maar ik ga even um, naar een van die parken waar ik van de week ook was, want daar heb je dus ook sportvelden. En dan wil ik even een paar oefeningen, renoefeningen doen. Uh, dus ik ga daar naartoe lopen of hard lopen. Even kijken hoe, ik, hoe mijn benen voelen. Ik heb potvis zeker En meestal merk ik wel als ik op, zeg maar, op het asfalt ren dat het dan erger wordt. Dus ik ga even kijken of ik loop hard op even er naartoe. Ik hoop niet dat het hard gaat regenen. Dit beetje regen niet heel erg, maar ik had het kan toch gewoon niet te hard. En dan hoop ik even die oefeningen te kunnen doen. En dan. Uh, heb ik mijn sport weer gehad van vandaag en dan kan ik dit keer wel koken. Uit gaat koken, want koffie is niet op tijd weg. Dus dat is ook wel even lekker. Kan ik dus koken? En gewoon chillen. Ja, dit heel bijzonder. Dus ik heb lekker een vrije avond. Wel jammer dat het niet doorgaat natuurlijk, maar het is wel lekker, want ik ben dan moet ik om vijf uur. Nee, het is half zes weg of zo. Half ja, half zes weg. En dan word ik normaal gesproken het is een kwart of zes opgehaald. En dan om ik nog zeven uur kleding tot negen. En dan voor ik thuis ben, is het half elf. Dus voor ik even is het tegen dus elf. Het is best wel. Maar na werk moet ik meteen eten, weg. Hockey. Het dus is thuis en slapen. Dus ik vind het heel erg dat ik nu even een avondje best gaan kunnen doen. Dus ja, een hele lange. Uitleg, het veld al wat zelf. maar. Zo, ik zie er niet uit het hele weid. Maar ik heb mijn training gedaan. Ik was hier op dit veld. Is het, het Marymount, uh, het Lacoste veld, en het voetbalveld van Marymount University? En... <coughs> Zo. <coughs> en dat zit dus vlak bij hun huis. En zij waren klaar met trainen en het lacrosse Dus toen ben ik daar om gaan trainen. Gewoon gaan, gaan rennen. Blijf oefeningen. En ben ik ben klaar. Ik ben echt dood. Nu ga ik zo naar huis. Want het is best wel koud. Het regent. Ik zie het. Kijk, het regent. Uh, en het waait. Dus ik heb het nu nog warm. Maar ik ga denk ik wel zo afkoelen door de kou. Dus ga ik ga nu zo naar huis. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben al klaar om naar werk te gaan. Ik heb weer een kantoordag. En heel veel meetings vandaag. Ik was maar echt de hele dag tot. Uur van 9 tot echt half 3 volgens mij. Dus dat wordt leuk. Um, ik hoop dat ik nog wel wat werk te doen het Werk, zeg maar af kan krijgen. wat ik gewoon mijn to-do-lijstje staan wat ik vandaag wil doen. En ja, verder nog niet echt bijzondere plannen. Gisteren gewoon lekker gechilled. Geen hockey, dus eerst buiten zelf gesport en daarna gechilled. En. Nu nee, dus lekker naar kantoor. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop nu naar kantoor nu. Ik ben al bijna. En het is zo grappig hier, want ik zat net in de metro en weer vroeg gevraagd van hé, hey, voor welk team speel je? Voor welke uni? Dus uh, het hoog hoge ket. En ik ga het echt een super goede baan. Uh, op de heel werkt zeg maar, dat is de politieke hier. En nee, ik vind het gewoon. Cool of zo dat al die mensen hier in DC hebben allemaal van die mega interessante banen en je weet dus ze zei ook dat ze tegen haar dochter ooit adviseerde van ja je moet gewoon altijd met mensen praten als je in de meet zit want je weet nooit wie er naast je zit en dat is hier echt zo van omdat ja zeker ik ken niet al die politieke mensen zeg maar bekende mensen natuurlijk al die stellers zo maar je kunt dus nu zomaar naast je zit hier in de meet gewoon het is best wel gek om te bedenken dat alles Hier in die ziet gaat om de politiek en dan werkt je echt in alles. Dus dat is zo echt grappig om mee te maken. En ik heb geleerd dat je nooit moet doorvragen als ze zeggen: Je werkt er heel, moet je nooit doorvragen. Wat doe je daar nou precies dan? Dus heb ik niet gedaan. Ik weet precies wat ze doet. Maar nee, het was grappig. Het is grappig hoe dat hier werkt, zeg maar. Dat zeg maar, het is een beetje, ze zeggen altijd: Het saaie en lees, zeg maar, omdat hier alle mensen. Deze bekende mensen en allemaal politieke mensen, maar alsnog zijn ze bekend. We staan door, het een beetje het saaie leeg. Goedenavond, nou, ik zit nu in de metro, zoek naar huis en was het zo? We hebben zaterdag bij de scheid tegen George Washington University. Ik kan het zien hoe het gaat worden. Als we een met zo'n prima, ik denk als we dat voortzetten in de wetheid, dat we wel Maar ik ben het maar het scheelt dat in stagiar werd op ook interpretation Alle directe behoorlijkheid op mij wordt gelegd. Maar ik wil natuurlijk niet dat de twee collega's alles moeten doen. Dat ik zo niet. Dus ik probeer wel gewoon blijven aan te bieden. Geef mij alsjeblieft dingen als je dingen wil geven. Als de dingen worden hier opnieuw gegeven en dat is ook heel erg bij het bedrijf. Iedereen waardeert elkaar en mij ook, waardoor ik ook gewoon keihard wil werken en, en het ook veel minder of zo Als zij dingen aan mij vragen, zeg maar, als, als ik iets klein wordt vraag, dan doe ik dat ook direct omdat niet, zeg maar, iedereen ook voor mij zo keihard staat. Zeg maar, dus het werkt gewoon twee kanten goed op. En, als je echt als een soort stagiair behandelt, ook kutkwesties, um, dus dan ben je veel minder, zeg dan ben je veel meer minder bereid om over een keer iets te en en kut voor mij, zeg maar, of dat minder leuk is, of dan, dan je dan weer, had, dat Zo En nu is het gewoon prima, doe het even snel voor je. En zo, is dat is echt tof. En ik ben ook echt uiteindelijk overtuigd door de manier hoe zij mij behandelen, ook gewoon. Werk, want je ziet gewoon niet alleen mij, maar ook gewoon naar de rest. Dus je ziet gewoon dat iedereen elkaar met respect en behandelt, en um, um, elkaar waardeert uh, en uh, elkaar beter wil maken. Dat het gewoon twee kanten werkt. Dat de ander dat ook, degene die wil dat voor jou, maar jij wil dat ook voor de ander, zeg maar. Dus dat werkt gewoon heel goed. Dus ja, ik denk wel dat dat een van de krachten is bij het Weet je, dan vraagt iemand van. Hey, hoe moet dit, uh, iets kleins en dan denk ik oké, okay, okay, ik ga meteen voor je kijken en ik ga meteen een voor je en ja, dat. en ook zeg maar dan krijg je ook de waardering zoals ik net nu met het mijn beeld, ik dan ook een goed beeldje gehad met een bedoel van, van, van, van, denk als je dit nog even voor mij moet doen, ik denk dus dat dan voelt het al niet ja prima, als een klein ding, ja het is voor mij iets heel kleins, maar, dan, maar ik krijg daar gewoon wel de, volledige waardering. Ik leg het misschien helemaal een beetje ontslachtig uit, maar uh, en dat is niet alleen bij mij hoor, dat, dat iedereen accepteert en accepteert het uh, apprecieert, waardeert. Waardeert elkaar uh, waardoor het twee kanten En ik denk dat dat gewoon heel goed werkt. Dat iedereen alles voor elkaar over heeft. Dus dat is heel fijn. Ik ben doe die afsluiterstage op de crash. Ik had het super goed gedaan. Dus dit is een. Maar een Ik ben nu de vlog, dat ik zie dat ik helemaal niet heb afgesloten dus bij deze. Bedankt dan we kijken voor naar deze week vloog en tot volgende week.